Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Motieven, oorzaken, politiek, sociaal, economisch, cultureel. Het zijn allemaal begrippen die vaak voorbij komen bij een examengeschiedenis. En in de praktijk blijkt dat leerlingen dat soms nog best lastig vinden om daarmee te spelen. En daarom is het goed om daar nog eens even naar te kijken. Dat doen we in deze video. Eerst eens even bekijken wat we bedoelen met verschillende soorten motieven. Daarmee wil ik eigenlijk niks anders zeggen dan dat de redenen waarom iemand iets doet of zegt, een motief dus, dat die verschillende achtergronden kunnen hebben. En die klinkt misschien nog een beetje vaag, maar ik zal er meteen een concreet voorbeeld bij geven van een examenvraag uit het examen van 2019. Hier die vraag 8 dus, de bron laten we nog even achterwege. Dan zie je bij dat tweede streepje staan dat Lodewijk de XIV een politiek doel nastreeft. Oké, okay, blijkbaar heeft hij dus een politiek motief om iets te doen. Nou, en hetzelfde geldt voor die oorzaken. Verschillende soorten oorzaken betekenen dat de reden waarom iets gebeurt, hè, dus de oorzaak, dat hij ook verschillende achtergronden kan hebben. En ook weer een voorbeeld van een examenvraag. Uh, dan zie je dat er bij die twee streepjes staat, het gaat over de industriële revolutie. In dit geval dat die industriële revolutie uh, ook economische veranderingen teweeg brengt en sociale veranderingen teweeg brengt. Oftewel dat zijn oorzaken waardoor uh, de samenleving ook weer anders gaat worden. Nou, en Eigenlijk hebben we de begrippen nu al een paar keer genoemd, maar we hebben dus vaak bij geschiedenis over politiek, economie, uh, sociaal en cultureel. En daar gaan we eerst eens verder naar kijken. Pak ik even iets erbij, uh, die verschillende invalshoeken van de geschiedenis. Uh, wat bedoelen we daar dan ook alweer precies mee? Even een snelle opfrisser. Bij politiek gaat het om macht en om bestuur. Eigenlijk is daar de vraag, hoe wordt een samenleving bestuurd? Is dat bijvoorbeeld door middel van uh, een, een koning, een absolute vorst misschien zelfs wel? Of is dat uh, bijvoorbeeld een parlementaire democratie? Maar het gaat dus om, wie heeft de macht in handen? Hoe wordt de samenleving bestuurd? Bij economie draait het om de middelen van bestaan en de meest voorkomende middelen van bestaan in de, de geschiedenis in ieder geval zoals we ze dus ook op het examen voorbij zullen zien komen zijn de landbouw, de nijverheid of ambachten wordt het ook wel genoemd, de handel en de industrie. En uiteindelijk komt het daar dus op neer hoe zorgen de mensen voor een inkomen, hoe voorzien ze in hun levensonderhoud. Sociaal vinden veel leerlingen vaak toch een wat lastiger begrip. Daar gaat het om uh, hoe de leefomstandigheden van de bevolking zijn of uh, bijvoorbeeld de verhoudingen tussen de verschillende lagen van de bevolking. Hè. Dus Zijn er bijvoorbeeld uh, grote verschillen tussen arm en rijk of, of zijn er verschillen tussen man en vrouw? Leven veel mensen op het platteland of juist in de stad? Dat soort zaken zijn allemaal sociale aspecten. En cultuur tot slot, dat gaat over wat mensen denken en voelen en hoe ze dit uiten. En dat kan bijvoorbeeld dus in de vorm van kunst zijn of in de vorm van een religie. Nu even twee voorbeelden van hoe dit terugkomt op het examen en hoe je dat dan dus aan kunt pakken. Pak we even die twee vragen erbij die we bij de eerste dia ook al zagen en beginnen met die vragen over Lodewijk de nu met de bron er dus ook bij. Maar goed, altijd eerst even goed naar de vraag kijken, want dan weet je ook hoe je de bron moet lezen. Dus uh, daar beginnen we nu ook even mee met die vraag 8 in dit geval. En dan zien we dus dat er staat dat Lodewijk de 14e een politiek doel nastreeft. En je moet in je antwoord dus ook ingaan op de manier van besturen van Lodewijk de 14e, Want immers, daar gaat politiek over. Hoe wordt de samenleving bestuurd? Ja, en dit is leerstof. Hè, dit hoort bij de kenmerkende aspecten van tijdvak 6 in dit geval. En dit staat dus ook los van wat er in de bron verder beschreven wordt. Als je denkt, wie was dat ook alweer, die Lodewijk XIV, dan pak ik even mijn eigen aantekeningen erbij. Lodewijk XIV was die absolute vorst hè? en zijn manier van besturen was dus ook dat absolutisme. Wat je hier ook ziet staan, die dia, ja, een staatsvorm waarbij de koning, alle macht heeft en alleen aan God verantwoording hoeft af te leggen. Ja, dit is sowieso goed om in je achterhoofd te houden. Natuurlijk, als je verder gaat met deze bron. Sterker, nog, hier zul je iets mee moeten in je antwoord. Want je antwoord zou dan dus eigenlijk zo kunnen beginnen. Oké, okay, welke politiek streeft Lodewijk de XIV na. Nou ja, hij streeft ernaar dat hij absolute macht behoudt, dat hij alle zeggenschap zelf houdt. En als we dan naar de bron gaan kijken, want dat moeten we dan dus ook doen dan wordt het volledige antwoord op de vraag door het stimuleren van de onderlinge concurrentie tussen edelen, want dat is namelijk wat, wat er in de bron beschreven wordt. Hij gaat ze tegen elkaar opzetten en ze gaan elkaar een beetje snitchen. Uh, voorkomt Lodewijk de XIV dat de edelen tegen hem kunnen samenspannen, zodat hij dus zijn eigen macht behoudt. Oké, okay, ik laat je nu stap voor stap zien Eigenlijk zijn dit ook de denkstappen die je altijd in je hoofd moet zetten eh, als je een vraag gaat maken. En in dit geval dus echt even goed stilstaan ook bij eh, dat politieke doel. Dat woord politiek geeft namelijk al richting aan waarin je moet denken, namelijk naar dat absolutisme. Oké, okay, tweede voorbeeld, die andere examenvraag die we zagen, nu ook weer met de bron erbij. Dat was die vraag over de industriële revolutie. Opnieuw moeten we eerst de vraag goed lezen en vervolgens gaan we dan pas naar de bron kijken. Want dan kun je namelijk ook veel gerichter naar die bron kijken. En dan zie je dus uh, dat er staat bij het eerste streepje uh, dat we op zoek moeten naar een economische verandering van de industriële revolutie. Die in deze bron blijkt. Nou ja, daar kunnen we meteen naar die bron gaan kijken, maar daar weten we zelf ook wel weer het een en ander vanaf. Hè. Geschiedenis komt nooit zomaar uit de lucht vallen, zo'n examenvraag in ieder geval. Je hebt ervoor moeten leren. En in dit geval moet je in je antwoord dus een verandering noemen die te maken heeft met de middelen van bestaan, want daar gaat de economie over. Nou, als we dan naar het leerwerk gaan kijken, pak ik er weer even een dia van mezelf bij, dan zien we dus dat uh, linksonder staat dat huissnijverheid wordt verdrongen door fabrieksarbeid. Oftewel, de middelen van bestaan veranderen. Het gaat van nijverheid gaat naar industrie. Nou, en als we dan naar die bron gaan kijken, dan kunnen we dus eerst het eerste deel van ons antwoord kunnen al geven op basis van onze kennis. Nou, dat is dus een economische verandering uit de bron. Is de overgang van huisnijverheid naar industriële productie. En hoe zie je dat in die bron terug? Want die moet je er wel aan koppelen. Uh, want die Radcliffe, he, die William Radcliffe, die in deze bron uh, aan het woord komt, die, uh, ja, die helpt als kind zijn vader en broers met het bewerken van katoen. Dat doen ze thuis allemaal, beschrijft ze ook in die bron. Terwijl hij later zelf een fabriek bezit. Dus je ziet letterlijk in zijn leven de verschuiving van huisnijverheid naar industrie plaatsvinden. Maar goed, hiervoor is het dus wel belangrijk dat je op zoek gaat in eerste instantie naar een economische verandering, niet naar zomaar een verandering. Nee, er wordt gevraagd naar een economische verandering. Dat woord staat er niet voor niks in, dus je moet iets doen met die middelen van bestaan. Nou, hetzelfde geldt voor een sociale verandering. Daarvoor is het dus zo dat je in je antwoord een verandering moet noemen die te maken heeft met de verandering in leefomstandigheden, want dat is waar sociaal mee te maken heeft. Nou ja, eerst weer even het leerwerk erbij pakken. He, dan zien we dus dat er uh, verschillende sociale gevolgen zijn. Um, waaronder bijvoorbeeld grotere inkomensverschillen. En dat zie je ook in deze bron terugkomen. Want sociale verandering uit de bron is de mogelijkheid om door succesvol ondernemen te stijgen op de maatschappelijke ladder. Je kunt dus rijker worden. Dat is ook precies wat hij beschrijft daar in die bron. Zeker daar tegen het einde van de bron. Want die redkiff blijkt dus in korte tijd te kunnen opklimmen van arbeider tot fabrikant. En ook hier geldt dus weer, je moet dus wel echt een sociale verandering noemen. Hè? Dus, dus geen politieke verandering of een culturele verandering. Nee, er wordt bij dat tweede streepje om een sociale verandering gevraagd. Dus je moet dan iets doen met die leefomstandigheden. En zoals gezegd zie ik in de praktijk toch regelmatig dat leerlingen over die woorden als politiek en sociaal en economisch heen lezen. En uh, iets anders noemen uit de bron. Wat dan misschien wel goed is, maar wat niet dus per se sociaal is als daarom gevraagd wordt. Dus let er altijd goed op. Daar wil ik je met deze video nog even op wijzen. En wil je hier zelf nog mee oefenen, dan hebben we hier nog wat mooie uh, voorbeeldopgaven waar dat ook in terugkomt. Uh, er staat bij uit welk examen dat ze komen. Ja, en op examen.nl kun je ook alle uitwerkingen voor die vragen verder vinden. Hey, heel veel succes in ieder geval.